Kijk naar deze week. Ja. <laughs> Leuk te naar deze week vlog. Doe vast een duimpje omhoog en abonneer op ons. Abonneer op ons kanaal en ook op de voor Kim. Ja. Kleintjes. Ja, lelijk. Nee. Lelijk We gaan uh, oefenen voor expeditie Fuddington. Rennen Rennen Kim. Oh. Oh. Dank je. Hey. Oké. Okay. We trainen voor Expeditie Ponyzon. Daar heb ik heel veel zin in. Ja. Het gaat wel zwaar worden, maar wij zijn zo goed. Het gaat echt niet zo. We moeten wel winnen. We moeten. We hebben zo hard getraind. Echt niet normaal. Ik ben echt kapot. Mag ik gaan liggen? Dan ga ik even zitten, ja? Oh. Oh. Bella en Laila worden tegelijk gepoetst. We zijn nu naar de training. We gaan nu onze polis trainen. Dat is voor ons helemaal niet zwaar. al is hij helemaal bezweet. We kunnen het. Zes is naar de wc. Nou, dan kan er gewoon gekoeld worden. Lekker. Het was net echt te druk om even te filmen. Nu is iedereen weer weg. Maar nichtje van Kim is er, Laila. En uh, die mag even uitstappen op Bel. Die heeft net een lesje gehad. Ik weet niet meer welke pony, maar uh, nu nog uitstappen, dus die heeft de dag van de leven. Nou, oh, Bel, die heeft geen zin meer, geloof ik. Het is vandaag dinsdag en ik ga buiten rik, want ik heb er heel veel zin. in. En, en, en. De mysterie van het schip. Het schep staat al weken op zijn plaats in het weiland. Wat doet hij daar? Waarom woont hij daar? Wat zal het antwoord zijn? Misschien vraag je je af, wat doet dat touwtje er nog aan? Nou, dat is heel simpel. Tess is nog een jong. En ik loop er natuurlijk gewoon bij. En dat betekent dus dat als er iets gebeurt, kan ik die pony nog overbakken. Nou is Bel natuurlijk mega braaf, maar Tess kan schrikken, de pony kan schrikken. Uh, vooral Tess kan schrikken. En dan is het meer het veertje van Dombo zoals dat heet. Dus een klein beetje hulp mocht het nodig zijn. Maar over het algemeen is dat helemaal niet nodig. En als het nodig is, is het vooral voor Tess en niet zozeer voor Bel. Maar goed, dat moet je ook leren. Kim is weg. Dan moeten jullie bij mij doen uh, we zijn in Oud Gastel. Bij een meneesje waar ze altijd springparcours hebben staan. En dan gaan we met Kim en Tess. Kijk, Kim heeft de poep aan de handen. Niet zo zure Kim, kom je kan het. En uh, gaan we eventjes uh, met de springen kijken. Voor Bell is het alleen maar om een beetje rond te lopen, even te kijken. Je kan deze gewoon opzij zetten hoor. En dan kan je er binnen op zadelen. Dat is een. Ik ben zo slim af en toe. Hè. Ja, totdat dat ze een keer besluit niet naar me te luisteren ja maar dat is dan wel weer maar het regent dus ik kan niet zo heel veel filmen het is vandaag woensdag nou we zijn dus in oud gastel en de dames zijn nu door het parcours heen aan het wandelen gewoon om uh, eventjes uh, kennis te maken met het parcours vooral voor Bel even interessant om gewoon eventjes uh, het mee te maken hoe dat is zo'n parcours ergens anders en voor Tess natuurlijk gewoon voor de ervaring er eigenlijk niet zoveel te gebeuren, behalve dan dat ze hier eigenlijk doorheen uh, gaat stappen. Dat was alles. De vrouw gaat zo weer even springen. zondag voor uh, het laatst gesprongen. Dus dat is nu anderhalve week geleden. Die is heel enthousiast, die heeft er heel veel zin in. Dus het is maar goed dat Kim uh, er klaar voor is, zullen we zeggen. De vrouw vindt het spannend, die tong uit de mond. En Bel is hier uh, als een soort uh, verleerde crosspony overal tussendoor aan het jojoen. Uh, yo het is wel een soort grappig. <laughs> Netjes je hoor. Kan je ook de daarachter even nemen, Tess? Oh, Vroom komt ook. Gewoon even achterdoor ook langs rijden. Even daarachter ook gewoon even ronddraven. Oh, nou doe ik het nog een keer. Nou, en er moet een mooiere lijn komen jongens. Ik heb niet zo'n verstand van lijnen. Dat is kinderafdeling. Daar komt. Uh, tada -tada. Hoe was je eerste ervaring, Tess? Best leuk. Wat voor gevoel hebben we nu bij Tess? Cool! Die <laughs> ja, pony heeft het gewoon gedaan. En Kim, hoe was jouw eerste ervaring hier? Ja, het was wel heel leuk hier. Ja? ja. Ga je nog een keer? Ja, ik denk het wel, als ik het net. Als het net, ja, je zit op school. hè. En paard, wat vond jij ervan? Dat dus. Het is vandaag donderdag 7 februari en dat betekent dat ik jarig ben en ik heb. Heel veel gehad. Ik heb hier mijn rijtje van mijn broer en moeders gehad. Allemaal een rijtje met uh, badbongs. Ik noem dit de Maansteen. Dit is de regenboog. De Limoen. Het is echt zelfs. En de Surprise. Want er zitten allemaal van die flappies in. Heb ik ook nog. Ook van Lush. Deze lavendelworm kregen, zo. Die ruikt heerlijk. En dan hebben we ook nog de enige echte Die ruikt ook heel lekker. Precies met mijn lievelingskleur roze en paars. Zo. Dan heb uh, ik ook nog iets kleins. Ook weer heel leuk. Dit is van Harry Potter. Het is dus een uh, munt. En als je op dit stukje schijnt met een lampje, dan kan je heel zwijnstaandje zien. Dan heb ik nog een E2 en een tas gekregen. De nieuwe schooltas en de die er hier aan kan ik heb ook nog gezellig plantjes allebei natuurlijk roze en ik heb ook nog van Zadel spray, anti antiklit en glanspray. een groot pot met verzuintjes Mint shampoo. Het uh, ruikt heel erg lekker. En ook nog een, hoop, een poster van Sectolin. Een dekje van Sectolin. en dit zijn al mijn cadeautjes en ik ben stuk oh. en ik ben er stuk voor stuk heel erg blij mee en uh... gaan hadden vanavond in bad Hi -hi. welke zal ik kiezen de baanszee? Nee, de regenboog. Nee, nee, nee.